Ik ben Hans, oprichter van Klassement in 1998. Sinds 2004 is dat een databank waar leden zichzelf kunnen registreren en lesmateriaal kunnen uploaden. En het is ook sinds 2004 dat Bart Mertens een lid is van Klassement. Mijn naam is Bart Mertens. Ik ben leraar Latijn in het eerste en tweede jaar BIMSEM in Mechelen. En dat ik zo lang lid was, dat wist ik niet. Men heeft het me zo net eigenlijk verteld. De delen is niet evident. Veel leerkrachten houden dingen graag voor zichzelf. Maar nu gewoon websites delen, dat is niks aan. Ja. En langs de andere kant, als ik dan oefeningen ben beginnen delen, dan dacht ik eigenlijk, als iedereen apart het warm water moet uitvinden, dat is nogal gek. Ja. En uh, als er andere mensen in, in Vlaanderen dezelfde dingen moeten gaan doen, terwijl het eigenlijk al bestaat, dus, ja, nou, dat is vers verspilde dat energie, dat zou ik dat zeggen. Dat. Ben je van plan om nog lang lid te blijven van het klassement? Maar, zolang dat mag natuurlijk. Hè. Dat is onbeperkt. Ah, ja, wat, uh, Binnen een, uh, 16 lesuren ga ik uh, als leerkracht mijn stofjas aan de ah ja, haak okay. hangen en uh, stop ik definitief mijn lesgeven. Bart, om u te bedanken voor uh, alle jaren lidmaatschap en het vele ja. delen, hebben we een cadeautje mee. Of enfin, mm -hmm. verschillende cadeautjes. Ja. Eerst een, een hesje. Ja. Dank u wel, uh, daar zal nou. ik mee opvallen. En voor, ook voor de picknick uh, nog een uh, thermos uh, ja. en, en dit ook nog. Ja, met de straffe inhoud uh, om ja. te delen. Ja. <laughs> Ik vond het fijn om Hans terug te zien. Het was misschien wel tien jaar geleden dat ik hem nog gezien had. Er is heel wat materiaal beschikbaar en er zijn heel wat leerkrachten die materiaal maken. En het is beter dat heel wat meer leerkrachten van hetzelfde materiaal kunnen gebruikmaken.